Het Europese Hof van Justitie heeft in mei 2018 geoordeeld dat passagiers die aansluitende vlucht hebben geboekt in één boeking recht hebben op compensatie wanneer zij aankomen met een langdurige vertraging op hun eindbestemming, zelfs als de aansluitende vlucht plaatsvond buiten de EU. Deze situatie kwam voor bij de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc. Royal Air Maroc heeft een passagier geweigerd financieel te compenseren. Deze passagier vloog vanuit Berlijn naar Agadir met een overstap in Casablanca. Door een overboeking werd de passagier geweigerd op de vlucht van Casablanca naar Agadir. Uiteindelijk kwam de passagier met vier uur aankomstvertraging aan in Agadir. Deze vlucht zou volgens Royal Air Maroc niet onder de verordening 261-2004 vallen, aangezien de tweede vlucht buiten de EU plaatsvond en het probleem zich daar had voorgedaan. Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat aansluitende vluchten in één boeking moeten worden gezien als één geheel. Het vertrekpunt was Berlijn. De passagier vertrekt daarmee uit de EU en daarom vallen beide vluchten onder verordening 261 2004. Royer in Marok moet de passagier 400 euro compensatie betalen voor het tijdsverlies. Dus, vertrek jij binnen de EU met een vertraging op de aansluitende vlucht of vertrek je buiten de EU naar de EU met een Europese luchtvaartmaatschappij, dan valt je vlucht gewoon onder de Europese regelgeving. Volg ons op social media en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes van EUClaim. Hey